Hoi, ik ben Jo en welkom op mijn kanaal Nederlands met Jo. Vandaag wil ik het hebben over uitspraak. Ik ga zo meteen een tekst voorlezen en die ga ik niet vertalen. Het gaat namelijk alleen maar om de uitspraak. Luister goed naar de tekst en lees mee. De woorden die je niet kent kan je opzoeken in het woordenboek of in een vertaalapp. Dan ga ik nu beginnen. Ga je goed luisteren en probeer me anders na te praten terwijl je meeleest. Ik ga beginnen. Het is de afgelopen weken schitterend weer in Nederland. De zomer doet goed haar best. Het mooie weer geeft gelegenheid om veel leuke uitstapjes te maken. Naar het strand, pretparken of een leuke stad. Leuke steden in Nederland zijn natuurlijk Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en uiteraard Leiden. Zijn jullie wel eens in Leiden geweest? Leiden is niet zo groot als Amsterdam. In het centrum is alles te lopen. Langs het water liggen vele terrassen waar je iets kan drinken of een hapje kan eten. De Haarlemmerstraat is de 1 kilometer lange winkelstraat in Leiden, waar geen auto's en bussen rijden. De Breestraat, waar het historisch stadhuis staat, daar rijden wel bussen. De mooiste kerk van Leiden is de Hooglandse kerk vlak bij de Burgt. Maar ook de Pieterskerk is heel mooi en ligt in, id in een idyllische beurt. Verder heeft Leiden ook nog een klein park. Het van de Werfpark. Heb je goed naar de uitspraak geluisterd? Vooral van de U in Utrecht. Veel buitenlanders hebben moeite met de U en zeggen heel vaak Oe. Het is dus U van Utrecht. Ook hebben veel buitenlanders moeite met uh, SCH, oftewel de SCH. Vooral in Scheveningen. Scheveningen. Wat is nou de bedoeling van deze video? Je hoeft lang niet alles in de tekst te begrijpen. Het gaat me meer om dat je naar de uitspraak luistert. Lees de tekst heel veel door en luister goed naar mijn uitspraak. En dan kom je misschien een beetje verder met de uitspraak. Tot de volgende keer.